De Dotse Biesbos is een circa 1000 hectare groot gedeelte van de Hollandse Biesbos. Het is te vinden op het zuidelijk gedeelte van het eiland van Dordrecht. De Dotse Biesbos ligt aan het Hollandsdiep en de Nieuwe Merwede naast de Moerdijkbrug ten zuiden van Dordrecht. time to dig deep Underneath this red heat We could really meet Layers It's time to lose these naysayers We're better off, the air will be richer And everything so much easier Ik ben er al eens geweest, maar toen was het niet zo weer als nu. En volgens mij loop ik op een pad waar ik misschien helemaal niet mag lopen. Boeit me niet, ik heb het nou maar zien. Dag jongens. Ik ben zo vreselijk aan het genieten. Mijn dag kan niet meer stuk. Maar dat snap je zeker wel. Kijk, die heb ik de vorige keer ook gezien: Familie Koe. Maar vandaag liggen ze lekker rustig te herkauwen, waarschijnlijk. Kijk, dit is door bevers omgeknaagd. Zie je? Geweldig, hè?